Gebruikers toevoegen aan Home Assistant. Als je bijvoorbeeld uh, kinderen hebt en je wil niet uh, dat die een bepaald dashboard kunnen zien, dan kan je gebruikers aanmaken in Home Assistant. Hoe doe je dat? Dus eerst ga je naar de instellingenpagina. En vervolgens scroll je een klein beetje naar beneden. En zie je personen staan. Nu tik je hier op. Persoon toevoegen rechts onder in beeld en nu kan je een naam opgeven. Je kan je eventueel een afbeelding van de persoon toevoegen en je kan ook de persoon toestaan om in te loggen. Dan kan je een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken en kan je het wachtwoord bevestigen. Je kan zeggen of deze gebruiker een beheerder is, in dit geval eventjes niet. En dan klik ik op maken. Nu zou ik hier ook nog kunnen zeggen of dit een administrator is, nou, dat wil ik ook eventjes niet. Dus ik zeg weer maar op aanmaken en nu is de gebruiker aangemaakt. Klik je dan weer op de gebruiker, dan kan je eventueel weer de gegevens wijzigen. En als je alles hebt gewijzigd, dan klik je op bijwerken en dan wordt alles netjes bijgeven. Hoe kan je er nou voor zorgen dat uh, bijvoorbeeld je kinderen een bepaald uh, dashboard niet kunnen zien. Daarvoor ga je naar het dashboard toe. Klik je op de drie puntjes rechtsboven in de hoek. Klik je op Configureer UI. En klik je op het potloodje naast het tabblad. Dan ga je naar zichtbaarheid. En nu kan je hier zeggen of de gebruiker het wel of niet mag zien. Nu uh, mag de gebruiker Ruud dit uh, tabblad niet zien. De gebruiker zal dan wel hiernaast uh, dit icoon zien staan, maar hij zal geen informatie op het tabblad zien. Nu kan je opslaan drukken en is de gebruiker toegevoegd en zijn ook de rechten meteen aangepast.